Hallo, ik ga het hebben over animatiepaden, onder andere. Um, je ziet hier weer de presentatie. Hier zie je die verschillende inhouden. Eigenlijk als je kijkt naar de overview en je klikt op de eerste, dan zie je hier die gele lijntjes, dat zijn eigenlijk de animatiepaden. Dat is eigenlijk de volgorde uh, waar je de inhoud kunt presenteren. En dat zie je hier ook terug. Hier achter dat lampje zit... Ik presenteer mijn idee. En hier zie je het probleem. Hij ziet dus dat hij precies volgt deze volgorde. Dus stel dat je dat wil veranderen. En dat je denkt van oké, okay, ik wil... Uh, hoe wil ik voor wat? Nou, dan pak je deze op en dan sleep je die hier naartoe. En dan zie je dat die vanuit die, het probleem, uh, gaat hij dan naar hoe. Nou, dus zo kun je eigenlijk die animatiepaden wijzigen. Uh, contact. Nou, dat klopt. Uh, stel dat je nog iets bij wil maken, dan zeg je gewoon topic. Uh, deze is eigenlijk uh, de meest gebruikelijke. Daar kun je ook nog van die subtopics subtop toevoegen. Dat zal ik even doen. En hier zie je twee topics toegevoegd. Ik zal deze even verwijderen. Hier zie je een Topic. Nou, hier kun je dan zeggen, oké, okay, goed, uitproberen. En uh, dan kun je een Subtopic toevoegen. Hier komt het. Uh, en dan kun je die even veranderen. Ga naar Mediaprofiel.nl Schrijf je in. En dan heb je eigenlijk een subtopic. Um, hier zou je nog even kunnen zeggen, oké, okay, wat gaan we dan toevoegen? Een image. Uh, bureaublad. Ik voeg deze even toe. Zo. Nou, dat duurt altijd. Ik, zit, uh, ik heb niet zo'n heel goed internet. Zo. Ja, dus hier zie je nu, als je weer op die eerste klikt... Die paden lopen en dan is deze uitproberen erbij gekomen. En uh, hier zie je dan ook de subtopic. Nou, als we dat presenteren, hè, dan kun je eigenlijk uh, het helemaal zien. Oké, okay, we gaan beginnen. Ik presenteer mijn idee. Welk probleem wilde ik oplossen? Het probleem. Uh, hoe. Wat. Hup. Nou, die past er eigenlijk het contact. En tot slot uitproberen. En die. En dan kom je weer terug bij het overzicht. Dus zo zie je dat je mooi kunt inzoomen eh, en dan nog sub-onderwerpen kunt toevoegen. Eh, je zag dat deze eigenlijk geen functie had. Nou, die kun je gewoon verwijderen. Nou, ik doe dat even terug. Ik doe dat gewoon delete. Hop! En dan is die weg uit je presentatie. Dus zo kun je makkelijk met animatiepaden werken. Succes!